Nog een ongeval, letsel Nog in ieder geval een ongeval. Spreekt de politie. Uitstappen. Handen omhoog. Handen omhoog. Beide. Handen omhoog. Het vallen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Now I'm finally right here. alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 Amor. en vandaag ga ik op pad met de Marge C, de Kamar noem ik het ook wel, koninklijke marge C met deze opel en dan wat daar achter opel komt dat durf ik je niet te zeggen, dat staat er ook niet op. In ieder geval gemaakt de politie meneer, naar politie meneer, lekker bezig. En uh, laten we de straat op gaan. Ik ga nog even B citizens uh, uh, nah, uh, ja, we report a civilian requiring assistant in alvast even aan de controle Peter, ja toch wel gewoon toeval uh, ik uh, ga even effe... deze goed zetten ja. er zou hier ergens een voertuig uh, met pech uh, staan en dat is niet zo handig dus die gaan we alvast even effe... eventueel helpen of uh, uh, weg laten slepen. Nou, een beetje, misschien voor het gevoel, een hoge lichtbalk. Maar ik geloof dat het in het echt ook wel zo is hoor. staat. Zo, lekker geparkeerd hier door mij dan. We gaan eens kijken. Ik zal eerst even controleren voordat hij dadelijk ervandoor weer gaat en het voertuig gestolen blijkt te zijn ofzo. 1099. Ik ga eens kijken voor u. Oké, okay, hij kan door. Vervolg je weg heb je trouwens okay. nog een rijbewijs voor me zo snel even. Dankjewel. Ik heb hem ingelezen. Verder niks meer in hand. Dan kunnen wij door. interieur zou ik ook even laten zien schermpje voor lichten zoals je ziet knippert het ook echt als blauw aan staat en uh, oranje en groen, nee wacht, groen is dit ja. To all units, citizens report, a motor vehicle accident in Los Santos International. 1, Lincoln, 18. Rijkt alsjeblieft, Prio 1. Prio 1, ongeval, letsel. Nog in ieder geval ongeval. Mogelijk letsel. Plaatsen. Goedemiddag, is er een ambulance nodig? Even kijken hier zit niemand verder in hier zitten twee mensen lijken aanspreekbaar, dat is goed. Hoi! Uh, hij zegt ik probeer het te stoppen maar mijn remmen deed het gewoon niet meer. Oké, okay. dat zeggen we. Wat zeg jij? Hij zegt nee. Zo. Heb ik hem geraakt? Is de klootzak dood? Nee, dit lijkt me een beetje in uh, doodslag. Uh. Mogen even allemaal uitstappen. Als dat gaat. In ieder geval, ik wil van jou een rijbewijs zien. Wat de hell? Gaan, Je rijdt met een verlopen rijbewijs. Een uh, ingevorderd excuses. Nu heb ik hem niet zien rijden, dus ik weet niet of dat hier helemaal strafbaar is. Uh, dat moet ik helaas uh, jullie dus uh, schuldig blijven of ik hem daarvoor zou moeten bekeuren. Uh, ik denk het eigenlijk wel. Nou uh, voor hetzelfde dat zegt hij van ja maar ik reed niet. Hij reed tegen een stilstaande auto op. Ja dan 4, zit je alweer. Zulu okay, maar 6, jij was niet 7, die chant toch? Okay. With nee. Oh eigenaar van dit voertuig die wordt gezocht uh, dat is hij niet dus ik laat hem wel afslepen en dan kan de eigenaar lekker zijn voertuig komen ophalen en als hij dat doet dan kan hij meteen uh, worden uh, aangehouden Jesus. ik ga jou een taxi bellen ik hoef je niet te fouilleren dan hebben we hem al helemaal afgehandeld en als die auto al weg en die stond hij ook uit. En dan komt er een taxi voor hem. Dan wil ik van jou even... Een ID'tje zien. Dirk. Ik oké, je het oké. er Omdat je identiteitskaart is verlopen. En van jou. Goed, ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd, ik, uh, boem, is blazen trouwens, dus jij mag nu even blazen voor mij. tot ik stop zeg? Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, hou maar. Ja, oké, okay, je wil niet meewerken, dat is goed, en jij? Blazen, tot ik stop zeg? Nee, niet jij nog een keer. Jij. Wat What the hell? blazen voor hem, tot ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. maar. Oké, okay. je hebt te veel gedronken en jij wil niet meewerken. Ik denk dat hij meer aan hand is. Ik kan hem op beide aanhouden. Uh, dit gaan we even op het uh, bureau uh, arrest, piece of crap. Nu zal de game waarschijnlijk gaan crashen omdat die taxi hem wil ophalen en taxi. Oh, okay. Ja, oké, okay. dat pakt hij dus wel. En jij bent aangehouden voor het niet meewerken aan ademtest en blazen uh, test. En, uh, ja dat kan betekenen dat je rijbewijs wordt ingevorderd uh, als je op het bureau nog niet mee werkt. collega vraagt assistentie. Jij mag ook Assensus even uitstappen. Uh, in... Ja, Jij krijg een waarschuwing van me en busje gaat worden weg. Voor. Nee. Nou, ik doe, ik nou weer een keer ernaast. Zo, oh, hij stapt in. Nou wat mij betreft mag je verder. Nee, wacht even. Verlopen rijbij, ze mag ook niet verder rijden. Ik ga deze laten afslepen. En is tijd hier we hier weggaan. Want... Eentje wordt dus meegenomen, de andere gaat fictief dan mee. Euh, omdat daar al een taxi voor onderweg was. En eh.. De voertuigen zijn afgesleept En dan staat mij nog maar één ding te wachten en dat is hier weggaan en de melding afronden Even for... controle uh... Parkeerplaats Bij auto's huren zo. Uh, rente kan. Okay. So. En dan gaan we hier even bij de metro, uh, bij het metrostation eens binnen kijken, want daar zijn we eigenlijk nog nooit naar binnen geweest. En dat is, denk ik, ja, gewoon een gebied van het uh, net zoals bij Schiphol uh, het station ook onder Camar gebied valt, lijkt mij. Ik ga maar hier gewoon even een kijkje nemen en als we een melding hebben, dan gaan we snel naar ons auto terug. Een telefoon moeten voorstellen. Hij is ook gewoon even aan het telefoneren. Yo! Oh, collega, wat heb jij allemaal wapen bij Ik weet niet of ik bovenaan de hand is, maar... Ik vertrouw het niet, dat wordt geschoten. Misschien heeft dat ermee te maken. Ja. Ik ga een kijkje nemen. In ieder geval er is net.. Uh, ja ik hoorde wel, hier spreekt de politie. Maar in ieder geval op dit moment komt er een melding binnen uh, dat er een voertuig is die, uh, waarvan de eigenaar. Ze zijn betrokken bij een gewapende voertuigoverval. Nu werd er net geschoten, dus het zou zomaar eens kunnen dat hij dat is. En hij rijdt hard. Maar dat kunnen wij ook. Hij moet hier op letten hè, het is hier sneeuw. Nee, hey. oh daar heb ik lukken. gaan uitvoeren. Uh, David. Collega's komen alleen van de andere kant als klote. Dan zitten we of in de vuurlijnen of we sluiten hem juist mooi aan. Natuurlijk bij BTGV altijd netjes naast elkaar. Oh kijk eens toch al... Ja, het is net een, uh, politiegebied denk ik. Ja. Spreekt de politie, uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog. Beide, handen omhoog. Ik heb je niet. Laat te vallen de vallende wapen. Kofferbak Kleren Ik ging daar wel een wapen op. Uh, hier ligt hij En ik heb een. Verder van mijn voertuig dat ik denk 12, 12. -over. Nou, Leinhoven we zijn vandaag in 12 uh. Goed, wapensbergen en uh, Ja, het kwam niet helemaal goed uit Want de meneer hier die hier ligt Dat was de bestuurder En de meneer die daar achter ligt Dat was uh, de bijrijder En de bestuurder had een wapenstok Of een knuppel En de bijrijder had een uh, vuurwapen en door het vuurgevecht hebben wij, heb ik de bij, de bestuurder door uh, zijn hoofd geschoten, <laughs> sorry dus dit zou betekenen dat ik mijn baan kwijt zou zijn, lijkt mij in het echt dan uh, kom jij nog even aan joh een lange beurt man maar toch bedankt uh, worden opgeborgen, en uh, we zijn weg. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. De haven is ook als je de al de denk ik. Er zou een moord zijn gepleegd uh, en schoten gelost. Uh, er zou iemand rondlopen met een geweer. Er zou mogelijk van een psychiatrische inrichting uh, zijn. Oh, fuck. Zo zou die bekend bij zijn, lijkt mij dan als ze dat al weten. Ja, in, in, uh, in Amerika heeft dat een iets andere benaming. Psycho with a gun stond, was de melding. Ja, eigenlijk ja een gek met een wapen. Maar ja, Psycho denk, ja, denk je echt aan een. In Amerika geloof ik dan echt aan zo'n super gek. Echt niet een beetje gek, zoals we allemaal wel zijn. Echt super gek, gestoord gewoon. Uh. Dus ja, ik ga ervan uit dat het iemand is uh, uit een inrichting. Psychiatrisch dan, geestelijke gezondheidszorg. Oh, uh. uh, we zijn aan het doen. Krijg je weer een bericht op de telefoon? Denk je wel huh? Wat fuck er staat? Even kijken. Uh, vriend hallo ja maar gaat deze dan wel open of wat ja maar ik kom hier wel binnen hè. dat snap je toch ik flikker in het water. Politie, sluismarge C, wat heb je in je handen? Laat dat vallen. Stop! Police! Laat vallen. Hallo, laat vallen. Ik kom dichterbij. L.S.P.D. Vallen die uzi Het vallen. Police! Stop whatever the hell you're doing! Ow. ik heb echt oprecht gewoon een piep in mijn oren nu door iets. Ik weet niet door wat, maar er gebeurde iets. Um, ja, verdachte uitschakeld. Heel veel schoten in het been. 1, 2, 3, zo, mijn rijtje. Hij sloeg hem. Maar hij stond niet mis, gelukkig maar. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Citizens report a DUI in Los Angeles International. Zo ja, zou iemand onder invloed rijden en ik zie dat dat hier op deze parallelweg is. En dat gaat niet gebeuren. We rijden op de openbare weg, maar dat nog mag het niet. Hij gaat richting de openbare weg. Dikke drift. Oh. Lekker geparkeerd ook, maar ik laat hem geen meter verder rijden. Goedag! Dat hey. je uitstapt. Ik wil even een rijbus van je zien. Dankjewel. Rustig aan. De rijbuis is ingevorderd zie ik. Je rijdt mogelijk onder invloed. Moet je daar iets op zeggen? Ik ga je even laten blazen. Ik krijg een namelijk meldingen. test afnemen bij. Nee blijf gewoon staan. Oké okay, goed. We hebben deze aangehouden, verrijden onder invloed. Je bent niet te onverplicht, je hebt recht op een advocaat. waar worden gebruik van maken. Natuurlijk krijgen we daar geen reactie op, dus ik stel voor één uh, collega vraagt. Dat, voor dat we gewoon lekker het zo uh, laten. En eventueel nog uh, of rijden met een ingevorderd rijbewijs komt daar goed bij. is gehoord. Dat is de laatste voor vandaag. Een gesto oh shit. Een voertuig die met, met uh, geweld is gestolen. Hij gaat er inmiddels ook wel vandoor. Santorno is er te zien. Aangezien we op een politiegebied zitten, wil ik graag een enige bij van de politie en maar de Zulul. Dan rijdt ik je op Uitstappen. Uit. Hier komen. Dan rijdt twee mannen aan, of één man. We hem, hem, hem trekken hem er wel uit. Hou een beetje, hou een beetje. Uitstappen. Heel goed. Hier komen. Oké, okay. ik heb hem in principe vast en hij is bij deze aangehouden, maar dit beurt nu een beetje. Ik doe nu verder niks. Laat hem nu even los. Hij wordt nu namelijk aangehouden. De collega's voertuig we af. Uh, we kunnen die niet zomaar weer uh, teruggeven aan de eerste beste die zegt, oh die is van mij, dankjewel. Dus uh, die wordt, uh, dat wordt allemaal onderzocht. Bedankt Zulu voor het helpen. En uh, ik zie jullie graag over twee dagen of drie of vier, wat ik al altijd in zeg, uh, bij een nieuwe video. Tot dan, doei!